Oh jongens, ik ben zo blij om jullie te laten zien wat ik met mijn haar heb gedaan vandaag. <laughs> ik had het weer... Hey jongens, welkom bij weer een nieuwe video. En zoals jullie misschien zien, heb ik niet meer mijn korte haar tot aan mijn schouders, maar heb ik gewoon echt super lang, mega lang haar. Ja, ik wilde daar in deze video iets meer over vertellen. Waarom heb ik extensies laten zetten? Ik was zo toe aan weer lang haar. Ik heb het in december kort laten knippen. Omdat het echt moest. Het was gewoon de onderkant was dus helemaal dood. En heel dun. Door al te blonderen en noem maar op. Dus ja, ik kon gewoon niet anders. Ik moest er een stuk af laten knippen. En toen heb ik dus gewoon een soort van lange gekozen Dus echt een lop. En was heel leuk. Maar op een gegeven moment kom je op zo'n lengte dat je denkt, oké, okay, wat nu? Ga ik het nu weer kort houden of wil ik naar langer? En ik wil heel graag naar langer. Dus wat ik heb gedaan is extensions laten zetten. En ik heb een vriend en die heeft een salon in Den Haag. En die zei van, oké, okay, weet je wel, je uitgroei moet ook bijgewerkt worden. Want het was echt door de corona echt mega grote uitgroei. Het zag er echt niet uit. Dat was gewoon echt zo'n... Baan snel, echt bovenop je haar. Ze dus zei Oké, okay, dan ga je eerst aan mij. Laat je je uitgroei bijwerken. Dus hij heeft allemaal highlights neergezet. En ik zal even voor- en na-foto's laten zien. Uh, het is echt zo'n groot verschil. Echt bizar. En ze zei: ja, als je dan daarna uh, doorgaat naar iemand die extensions zet. En hij kende iemand die extensions zette in Den Haag. Echt vlak bij zijn salon ook. En dat is onder andere door Angelique en Mandy. En zij hebben de extensie store. Dus ik heb met Angelique een afspraak gemaakt. Uh, om meteen daarop aansluitend naar mijn kappersafspraak bij haar langs te komen om extensions te zetten. En zij zetten extensions met nano ringetjes. En dat zijn echt mega kleine ringetjes. Die dan aan jouw haar worden bevestigd. En die ook... Um, die ook zelf een plukje haar bevatten. En dit is echt de minst slechte manier om extensions te zetten. Dus uh, minder slecht dan Waves of um, Clip-in extensions. Of bijvoorbeeld Great Lengths, wat met zo'n waxje gaat, weet je wel. Dus ik heb nu allemaal gewoon hele kleine mini-plukjes in mijn haar... En uh, daardoor is het weer super vol en lang. En ze hebben het een klein beetje gekruld. Maar ik ben nu intussen met de trein geweest en alles. Dus het is al een beetje eruit. Maar ik ben er zo blij mee. Ik vind het echt fantastisch. En je voelt het bijna niet. En je ziet het ook niet echt. Als ik alleen als ik mijn haar optil, waar die plukjes zijn gezet. Dan zie je het wel. Maar ik draag mijn haar eigenlijk altijd naar één kant. En ik kan er gewoon een staart in doen ofzo. Het kan allemaal. Je kunt ermee slapen. Uh, dus dat is zo prettig. En je kunt het gewoon krullen. En wat je ermee wilt doen... Stijlen. En dat is zo fijn. En het voelt echt super zacht. En ik ben echt zo het blij mee. Ik ben echt gewoon... <laughs> ik ben zo enthousiast. Want het is echt fantastisch gedaan. En Angelique uh, van Extentior in Den Haag um, is twee uur bezig geweest met mijn haar om alle plukjes erin te zetten. En um, ja, je zag al meteen een effect. En ik vind het zo gaaf. Ik zal een foto plaatsen van toen het net was gezet met de krullen erin. Het was echt oh, zo mooi. Dus zit jij te twijfelen om extensions te nemen? Uh, dan zou ik echt nano ring extensions die ik neem echt adviseren. Want het voelt gewoon gewoon heel prettig en je ziet er haast niks van. Het is gewoon voor iedereen, iedereen kan gewoon in een keer lang haar krijgen. Het is echt bizar. En is vooral voor mensen die heel erg fijn haar hebben, net zoals ik heb heel erg fijn haar door al blonderen natuurlijk, is het gewoon perfect om uh, dit soort accentjes te laten zetten en je ziet het gewoon niet en ja, het valt gewoon heel natuurlijk ook en de kleurs hebben zoveel kleuren, weet je, en deze kleur paste echt perfect bij mijn haar, wat natuurlijk ook ja. Gewoon zo fijn was. Dus ik ben helemaal blij. <laughs> ik ben echt super blij. Dus ik kan weer een tijdje door. En um, ja, ik zal even het adres, ook de website van deze plek waar ik mijn extentjes heb laten zetten, in mijn bio neerzetten. Want het is echt een aanrader. Ze zijn zo aardig. En ze nemen echt de tijd voor je om met je mee te kijken. En ze hebben tips hoe je extensions het beste kunt verzorgen. Zodat je het ook gewoon zo lang mogelijk mooi houdt. En deze extensions gaan uh, blijven twee tot drie maanden goed zitten. En daarna gaan ze ze groeien natuurlijk uit. En daarna kun je ze weer omhoog laten zetten. Heb je niet weer nieuwe plukjes haar nodig? En dat is gewoon, ja. Ideaal. Dus we gaan het zien hoe lang het, uh, het zo blijft zitten. En ik ben echt zo benieuwd. Ik ben er zo blij mee. Want ik wil zo graag, ja echt een beetje stom. Maar ik wil zo graag weer lang haar. Ik mis het echt. En dit is gewoon ja, perfecte manier. Ik ben er heel erg blij mee. Uh, ik ga nu zo eten koken. Want ik heb mega honger. Ik ben net gekomen. En um, ja, zit je ook over na te denken om extensions te nemen? Of heb je al extensions ooit genomen? Of wil je ook weer lang haar? Let me know! En uh, als je vragen hebt, stel ze in de comments beneden. Als je deze video leuk vond, geef dan zeker een duimpje omhoog. En we uh, hebben ja, nu een fijne avond En we gaan het zien hoe we mijn extensions gaan houden Ik vind het wel een beetje spannend Ik hoop niet dat ik in mijn slaapster uittrek ofzo Als ik een enge toon heb I don't know We gaan het zien Maar uh, in ieder geval ja Kijk dan hoe mooi jongens Dit is toch gewoon fantastisch Ja oké okay. Oké okay, goed Ik ga kappen Tot de volgende video Doeg